In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen vaak maar lastig van de grond. Vanaf 2022 komen al deze regels samen in één nieuwe wet. De Omgevingswet. Eén wet, één loket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang. Vanaf 2022 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving. Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in één keer aan alle regels getoetst. En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld met uw buren in eigen energieopwekking voorzien, uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte... Van een leeg stuk land een speelveld maken, de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café. Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten. De Omgevingswet van 2022. Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.